Als makelaar heb ik natuurlijk al heel veel woningen gezien, maar ik kan nog altijd erg genieten van hele mooie woningen. En zo direct hebben wij een woning achter mij, die is toch echt extreem mooi. En ik ga hem deze keer niet alleen van buiten laten zien, maar ik ga ook even naar binnen meenemen. Want binnen is hij zeker het bewonderen waard. Het start eigenlijk al in de ruime hal. Nou, dat past natuurlijk heel goed bij deze woning. Deze woning is gebouwd en ingericht en ontworpen door Piet Boon. Dus wij zien hier prachtige natuurlijke materialen. Die stralen rust uit, die stralen kwaliteit uit. We zien hier een bijzonder goede woonkamer gesitueerd rondom de haard. Met daarachter nog een, een lekkere bibliotheek. En bij een goede woning hoort natuurlijk ook een goede keuken. Dus ik laat u nu een heerlijke woonkeuken zien. Een royaal van opzet. Hier kun je heerlijk zitten. En vanuit de keuken kun je ook gelijk doorlopen naar buiten. En zoals ik al in mijn eerste vlog heb laten zien. Is de buitenkant ook nog een keertje. Zeer fraai. Want we zitten hier aan natuurgebied Hendricksveld. En hier hebben we prachtig uitzicht. Niemand die je stoort. Want je zit compleet vrij. En hier kun je straks bij het mooiere weer. Genieten van dit prachtige uitzicht aan het water. Eventueel met je bootje lekker varen. Bent u geïnteresseerd, kom gerust kijken en bel HVMS op 0251 655 086. En ik laat u heel graag de woning zien.